Het is een geduurlijke ja. eigendom eigenlijk dus ja, Misschien je koopappartementen. Uh, dat zijn die mooie balkons met bloemen en zo, motieven en zo, toch? Bij het uh, Roosveldlaan? Ja, maar die hebben ze denk ik wel weggehaald met bloemen. Wat oh, bedoel je langs de waterkant de Nee, bij jouw dat balkon. Je heel vaak. Nee, geen bloemenmotief. Nee. Maar niet uit. Je hebt in ieder geval daar een appartement gekocht. Mm. En nu zijn ze in de binnentuin zijn ze, uh, met de tafeltennis. Ze, ze zouden beneden. een tennistafel gemaakt. een volleybalveld komt er volgens mij zelfs. Ah. Ja, ja. Maar het is ja. nog niet 100 procent, zijn nog een beetje aan het En top. als je hier kijkt, wat Kijk. zijn toffe nee. dingen die je, die je nog meer zou kunnen integreren in je omgeving? Nee, ik, fitness, dus. ik ben ook redelijk sportief, dus fitness toestellen, ja. lijkt me ook wel, ik kan je langs het water rennen en zo, ja. en door gras is natuurlijk ook wel mooi. Ja. Wat zijn zo'n gras? Door gras? Of, nee, gras, ik bedoel gewoon natuurgebieden eigenlijk. Gewoon Kijk. lekker natuur, dat, Ja. En vind je natuur, zou er meer groen moeten zijn, denk je, langs het water? Video, of het nieuwe... Mag jij trouwens in beeld komen? Want ik ben nu gewoon dit aan het filmen. <laughs> nou ja, mag wel of niet, eigenlijk. Ja, dan weten we een beetje wie we voor ons hebben, maar dat maakt niet <laughs> uit. <hums> nee, kan wel één keer langs gaan. <hums> Tja daaai, oh, <laughs> <hums> <hums> <hums> Nou ja, en kijk, als je daar dan toch langs hebt moet je kunnen zitten, vind ik. En je moet een prullenbak hebben, want ja, de helft van de mensen wil wel opruimen, maar die gaat er niet 200 meter voor lopen. <hums> ja. ja, dus die gaan we even er langs leggen. <hums> eh, dit soort bomen, vind je dat interessant? Ja, ja, bomen zelfs. Goed, en uh, bloemen en pluktuinen? Een pluktuin? Een pluktuin. Ja, ik ben nogal allergisch voor, voor dat soort dingen, dus dan zou ik gewoon voor de boom gaan. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen -kort. wel leuk vinden. Ja, nou, niet meer zo eigenlijk. Ik had altijd veel erg, maar nu ja, is het Ja, maar het dan, een dan ben je echt peanut, hè? Als je, ja, ja, dat is nu wel over. Ah, relaxed. Nee, ja, ik heb een beetje geluk mee gehad. Ja, ja. Ja, ik heb het niet meer zoveel. En ja, je leefte schijnt ja, nou, ook? Ja, ik rook wel, dus, uh, maar voor de, rest, voor de rest doe ik het redelijk. ik zit even, even te denken, hier klimtoestellen, is dat wat? Ja, kinderen misschien. Goeie. Elroy, um, jij wordt nu um, tien jaar oud. Pak maar vast, je wordt tien jaar oud. Dit We gaan er wel helemaal voor, hè? Ja, we gaan ervoor. hier kan je even neerleggen. Of je mag, je mag ook negentig worden. Wat wil je, tien jaar worden of negentig? Oké. Okay. Nou, ja, doe, maar doe maar weer tien. Doe maar weer tien, hè? Ja. Oké, okay. we zijn tien jaar. Ja. Um, dus pak ze maar in beide handen. Leg maar gewoon hier neer, want we gaan even echt tien zijn. Ja. En uh, Ik ben tien en ik, uh, ik woon hier. Mijn vader die heeft, uh, die heeft een kruiswoning. Ja. En uh, ik denk van ja, ik vind het een beetje saai boel hier. Ik wil wel wat, uh, mm -hmm. wat leven. Mm -hmm. wat, wat heb ik nodig als tienjarige? Uh, ja, dan zou ik wel voor de klemtoestel gaan inderdaad. Ja. langs het water of bij het water? langs bij, want de ouders moeten natuurlijk een beetje in de buurt zitten op een picknicktafel, toch? Oh ja, dat, die, die was al eerder uh, daar gekomen, ja, ja, ja, ja. door dit gesprek. Ik denk ja. niet dat, die, denk dat die al die ouders op de klim gaan. Oh, mag dat niet? Dat mag wel, maar ik denk niet dat ze daar zin in hebben de meeste. Ah. Ze gaan liever van een afstandje kijken. Ja, oh, dat like is Lijkt me, lijkt like ja, ja, ja, ja, ja. En, en willen de kinderen uh, begeleiding, of vinden ze het eigenlijk ook wel leuk om gewoon zonder begeleiding... Uh... Als er genoeg kinderen zijn, dan maakt het denk ik niet uit. Als ze met z'n drieën zijn, dan willen ze ouders mee laten spelen. Ja, ja, ja. ja. Ik ben hem helemaal het verplaatsen. <laughs> Want er zijn nog meer van die verplaatste dingen hier, hè? Okay. Mm -hmm. hebben we hebben een speurtocht, een hinkelbaan. Ja, ik, de... ik zag net iets van een schaakspel. Ik weet niet of iedereen dat heeft nee, wel je, leuk. Je, je Persoonlijk niet... lijkt me wel leuk om te doen, maar niet als een tienjarige. Oh, nee, ik. waarom niet? Maar... Ja, ja, ze zijn een beetje te jong daarvoor, denk ik. Oké. Okay. Schaken? zijn zo'n tienjarige schakel. Ja, die schakel. Ja, je hebt schakelen voor, uh... ja, je hebt ze wel. Ja, maar ik heb over het gemiddelde kind dat daar langs komt. Nee, maar jij bent nu, jij bent nu Oh, ben ik echt specifiek, oké. Okay. Ja, ja, precies. Oh, een skatepark, ja, een skatepark. Zeg. Ja, te gek. Oké. Okay.